Uh, oplossingen in dit tijdsgevricht om te kijken naar de, naar de nieuwe toekomst... ...is met name uh, het realiseren dat je het met elkaar uh, zult moeten doen. Ik geloof niet dat de overheid heel erg hard moet ingrijpen... ...met name in de, in de vastgoedsector, in kantoren en dat soort zaken. Dat moet uh, uit zichzelf weer herstellen naar een, naar een natuurlijk evenwicht. Dat is er nu niet. Dus je moet wel die adem hebben om dat op termijn uh, te kunnen. Uh, transformaties helpen alleen wel in de gebieden waar ook de verkleuring van, uh, van, uh, van uh, uh, mogelijk is... Uh, en ook dat heeft, uh, is, is gelimiteerd. Verder denk ik dat de gebieden in de Randstad, met name op termijn de macro-economische factoren, zo goed zijn dat ze daar wel, die er wel uitkomen. Daarbuiten, krimpgebieden, dat soort zaken, dat zijn echt locaties waar het echt heel erg moeilijk is. Oplossingen zijn met name dus investeren in gebieden waarvan je voelt dat naast kantoren ook wonen mogelijk is. Dat je meer een vermenging krijgt dan alleen maar de monofunctionele gebieden die er nu zijn. Ik, ik heb geen, geen pasklaar antwoord op de goede oplossing. En ik zou dat ook niet willen hebben, omdat ik denk hè, uh, dat er nu uh, met, met het stilvallen uh, van die investeringen een periode aanbreekt waarin nieuwe werkwijzes gevonden moeten worden. Uh, en ik denk dat dat dus een, een zaak is van uh, marktpartijen, burgers en, en uh, gemeentelijke overheden gezamenlijk. Dus, ook al zou ik het willen, ik denk niet dat het goed zou zijn om nu pasklare oplossingen te verzinnen. Omdat ik denk dat alle pasklare oplossingen die op dit moment verzonnen worden, op de oude voet voort zullen gaan. En het gaat er juist om dat er nieuwe werkwijzen uh, gevonden moeten worden en daarvoor zijn experimenten nodig. En daarvoor moet je tijd hebben. Als je uh, zeg maar, de koopmarkt wil, wil laten functioneren zoals die uh, bedoeld is... ...namelijk dat er tussen een koper en een verkoper een goede afspraak wordt gemaakt... ...en dat het niet gaat over van dat je uiteindelijk een woning koopt om er later geld mee te verdienen... ...of een gemeente die uh, zeg maar, grond uitgeeft en hoopt dat de grondwaarde stijgt... Ja, dat, ...dan moet je echt over heel lange termijn uh, denken en dat moet je vol blijven houden. Uh, en dat is heel lastig op het moment dat dingen slecht gaan. De bouwsector is, uh, is in elkaar geklapt uh, en die vraagt ook ons... Van, ...wat gaan jullie nou doen, want uh, we, we zitten in een crisis. Als je daar maatregelen gaat treffen die weer staan op je systeemverandering, dan wordt het heel ingewikkeld. Dus het is ook een kwestie van volhouden. Ik vind dat dit kabinet op zichzelf de goede koers heeft ingeslagen. Dit is het eerste kabinet waar daadwerkelijk de woningmarkt aan het hervormen is. Je kunt kanttekeningen plaatsen bij de concrete maatregelen, bij de maatvoering daarvan. Maar de hoofdlijn is denk ik een hele goede.